Welkom bij Agressie De Baas. Dit is alweer aflevering 3. en dat gaat over lastige mensen. Wat zijn lastige mensen eigenlijk? Nou, die kunnen we categoriseren als eigenwijs, bedweters, weerspannig, het zijn klagers, ego-trippers. In feite praten we dus over mensen met hun minpunten en hun pluspunten. En het gaat niet zozeer om lastige mensen, het gaat om lastig communiceren. Lastig gedrag zit in feite in ons allemaal. Dus we zijn allemaal wel eens opvliegend of een beetje bozig of slachtoffer van een beetje... We zitten in de klaagmodus, of we proberen iets gedaan te krijgen van iemand. Waar gaan we het dan specifiek over hebben als we het over lastige mensen hebben? Vaak zijn dat mensen die wat perfectionistisch in aanleg zijn. Ze hebben een groot onrechtvaardigheidsgevoel. Ze voelen zich... er. Eh... ...af en toe niet helemaal bij horen, hoewel dat ook iets is wat we allemaal willen herkennen. Ze zijn vast van regeltjes en hebben het idee dat ze voortdurend betutteld worden. En ze willen ook niet meedoen met spelletjes als dat je erbij moet horen... ...of dat je op Facebook moet zitten of uh, dat je moet conformeren aan de rest. Dat maakt ze in feite heel authentiek. En authenticiteit is nou juist wel iets wat heel goed werkt in de communicatie. Er is een, een, een spreuk die zegt... Uh, juist lastige mensen hebben liefde nodig. En dat is natuurlijk zo. Of je nou wel of niet lastig bent, een beetje introvert of extrovert, we hebben allemaal liefde nodig, een stukje erkenning, respect. En dat brengt lastige mensen vaak in een spagaat. Want aan de ene kant willen ze uh, ook gewaardeerd worden en gerespecteerd. En uh, willen ze ook gehoord worden. Aan de andere kant willen ze toch niet toegeven aan dat wat de massa pretendeert. Ze willen toch aan hun eigen ideeën vast blijven houden. Het gevolg daarvan kan zijn dat je je alleen nog maar meer gaat afzetten tegen die boze buitenwereld. En daardoor gaat die boze buitenwereld jou steeds meer uitsluiten En denk oh wat een lastig persoon, daar hebben we allemaal geen zin in hoor. Het moet wel gezellig blijven. Ja toch? Met als gevolg dat de vicieuze cirkel in gang wordt gezet. Agressie van lastige mensen is dus veelal voortkomend uit frustratie en onmacht. En daar kun je in de communicatie echt wel wat mee doen. Wat ook kan gebeuren is dat frustratie-agressie kan omslaan in grensoverschrijdend gedrag. Ik heb het hier dan over... schelden, manipuleren, seksuele intimidatie, dreigen. Kortom, gedrag dat echt heel lastig is in de communicatie en wat absoluut begrensd moet worden. En daar gaan we het over hebben in aflevering 6. Een soort van pleidooi voor lastige mensen. Ze hebben wel durf en pit. Ze durven tegen de stroom in te gaan, ze durven dingen te benoemen. En dat kan voor de broodnodige veranderingen in de samenleving of uh, techniek, uitvindingen, heel nuttig zijn. Want als we allemaal met de stroom meegaan en overal maar ja en op zeggen, ja, dan komen we ook nergens. Dus een beetje opstandige mensen, mensen met een eigen idee, met een eigen visie, is best welkom. Lastige mensen moeten zich dus ook regelmatig een spiegel voorhouden. Uh, relativeren is daarbij een belangrijk iets. Uh, eerst tot tellen als je boos wordt. Je niet meteen beledigd voelen. Die ander kan een opmerking hebben gemaakt zonder persoonlijke bedoeling. Niet te snel defensief gaan reageren. Ga er ook vanuit dat... Als mensen jouw ideeën niet omarmen of het niet meteen met je eens zijn, die hebben daar de tijd voor nodig. Die moeten er nog eventjes over nadenken. Dus blijf respectvol, ga niet doordrammen, temps qui veille muziek, maar blijf wel je goede ideeën aandragen, want dat is heel belangrijk. En zo komen we toch een beetje tot elkaar. Toch lastige mensen en iets minder lastige mensen. In de volgende aflevering gaan we het hebben over vroeger was alles beter. Is dat zo? Tot de volgende keer.